Digitaal toetsen in LearnBeat dus. Het uh, duurt dus tot 5 voor 12. Uh, wat gaan we doen? We gaan kijken naar uh, verschillende manieren, werkvormen van toetsen in LearnBeat. Wat en waarom. Uh, je gaat zelf dus een toets maken als student in LearnBeat om het te ervaren. Uh, en dan gaan we kijken, nou, wat ziet de student. Dat heb je dan ervaren door uh, de toets zelf te maken. En daarna nemen we het mee naar de achterkant. Wat ziet de docent en hoe ga je een toets nakijken? Wat voor opties zijn daarin? Uh, als we dan tijd overhouden, dan uh, gaan we in groepjes of misschien wel, uh, zeg je wel, nee ik wil alleen. Uh, ga je zelf een toets starten in LearnBeat? Vandaar dat ik ook heb gevraagd uh, als vereiste voor deze workshop om zelf een account al te hebben. Zodat je zelf ook een toets kan starten en dat je hier eventueel mee kan, uh, verder kan gaan uh, na deze workshop in uh, de praktijk en misschien zelfs wel een pilot kan doen met jouw eigen studenten. Nou, even nog kort, waarom ik deze workshop geef. Um, ja, ik vertelde net al, ik zit bij Praktoraat Media Wijsheid en uh, vanuit het team kregen we eigenlijk begin uh, schooljaar van, ja, hoe gaan we digitaal toetsen? Er waren wat collega's die gingen in Microsoft Forms, uh, andere collega's deden het in Excel, um, maar uh, ik kreeg vanuit het Media Practoraat Praktoraat uh, de mogelijkheid om een uh, pilot te gaan doen met LearnBeat. Nou, eigenlijk om een cirkeltje rond te maken um, wil ik jullie graag leren dus hoe, het moet, uh, hoe je een toets kan maken. Het is mij namelijk echt heel goed bevallen. Ik vind het heel efficiënt. Ik kijk makkelijk na. Het is voor de student makkelijk. Um, ja, ik uh, deel het graag met jullie zodat uh, jullie ook uh, hiervan kunnen uh, profiteren. Ik ga jullie even een kort filmpje laten zien over LearnBeat duurt een minuut, even om op te frissen wat het ook alweer is. Maak kennis met LearnBeat, de complete leeromgeving voor alle vakken op school. LearnBeat wordt al met veel enthousiasme gebruikt op meer dan 500 scholen. Met LearnBeat haal je echt een meerwaarde uit het digitale lesgeven en leren. Volg je leerlingen op de voet en zie precies waar ze mee bezig zijn. Met duidelijke scores per leerdoel ziet de leerling precies waar extra aandacht nodig is. Met LearnBeat kun je veilig toetsen afnemen en bespaar je veel tijd bij het nakijken. Je kunt de methode helemaal naar je hand zetten. Arrangeren, niveaus combineren en je eigen lesmateriaal toevoegen. En er kan nog veel meer. Je kunt het allemaal bekijken in het proefaccount. Wil je meer weten? Ga direct naar LearnBeat.nl voor meer informatie. Even een korte introductie dus over LearnBeat. Het is vooral, wordt het nu gebruikt op het voortgezet onderwijs. En ze maken dus nu sinds twee jaar maken ze ook de uitbreiding naar het MBO. Wat kun je er allemaal mee? Nou, sommige van jullie hebben dus al een basiscursus gehad, of werken er misschien zelfs aan mee. Dit zijn eigenlijk alle opties. Die, uh, wat je, waar je LearnBeatValc zou kunnen gebruiken. Er zit op dit moment geen inleverbox in. Dat is ook een van de redenen waarom uh, um, ja, we de keuze hebben gekregen om dus ook uh, met Canvas te gaan werken. Omdat daar wel een inleverbox in zit. Maar waar, we, waar ik jullie vandaag eigenlijk in meenem is dus echt in die digitale toetsomgeving. Uh, dus daar zoomen we op in. Nou, wat voor werkvormen er zijn. Je zag net al in het filmpje dat uh, met het arrangeren en uh, verschillende werkvormen. Nou, ik... Um, ik ben eigenlijk wel altijd van het learning-by-doing, dus ik heb, voor jullie heb ik allemaal een studentaccount aangemaakt. en um, Ik wil jullie zelf laten ervaren hoe het is dus als student om een toets te maken. Die toets gaat er dus niet om dat je, goede antwoorden dat je de goede antwoorden geeft, het gaat erom dat je de verschillende werkvormen ervaart. Dus uh, wat je mag doen is dat je gaat naar www.inloggen.learnbeat.nl En dan ga je inloggen als een van de studenten hier op het plaatje. En dan wel, Koutar, jij bent student 1. Uh, Roland is student 2. En Ar, jij bent student 3. dan mogen jullie inloggen. En dan staat er een toets voor jullie klaar. En die mogen jullie gaan maken. Nogmaals, antwoorden hoeven niet helemaal goed te zijn. Het gaat erom dat je ervaart hoe het is als student om een toets te maken in LearnBeat. Oké, okay, nou dan ga ik even laten zien hoe het eruit ziet vanuit het studentperspectief. Um, ik heb dus net ingelogd met inloggen.learnbeat.nl en dan met uh, de studentnummer en het wachtwoord. En dan zie ik hier aan de rechterkant zie ik dus al dat, de, dat de toets uit drie vragen bestaat. Ik ga de toets starten door hier rechtsonderin te klikken. Uh, en dan zie je hier uh, een meerkeuzevraag. Die wordt automatisch dus nagekeken. Een open vraag. Um, nou, dan ga ik naar de volgende vraag. Uh, dit is een invulvraag, dus hier kun je dingen invullen, wordt ook automatisch nagekeken. Uh, dit is een vraag waar je dingen kan uh, aanklikken, wordt ook automatisch aangekeken. Dit is een sleepvraag, dus dan kun je het juiste woord invullen in de zin. Uh, dit is een vraag waar je kan uh, selecteren, dus de vraag is selecteer alle werkwoorden uit de zin... Nou, dan kun je dus de werkwoorden gaan selecteren. Wordt ook automatisch nagekeken. En hier kun je ook een combinatie maken. Op die manier. Hier heb je een hotspot. Kun je dingen slepen op de hotspot op een plaatje. Deze is ook op volgorde zetten. En als laatste is dit een... Iets wat afgespeeld wordt, en dan kun je hier het uh, juiste antwoord. Kun je daar dan uh, met je microfoon kun je dus inspreken. Nou, dat zijn eigenlijk uh, een beetje de opdrachten uh, vanuit het studentenperspectief. En dan ga ik jullie zo meteen ook nog even laten zien hoe het er dan uitziet. Uh, hoe je dus zo'n uh, toets zelf gaat maken, dus vanuit de docentenperspectief. Ik heb nog wel een vraag. Uh, als ik terug wil. Ik zie nu staan dat er nog geen antwoorden zijn ingevuld. Uh, hoe kan ik dan nu weer terug? Uh, dat doe je door hier, uh, hier rechts eigenlijk. kun je zo weer terug naar de vragen. Dan kun je zeggen van oh, ik heb deze vragen uh, nog niet ingevuld en dan kun je die opnieuw uh, invullen. Oké. Okay. En kan je als student ook zien uh, hoeveel tijd je nog hebt om de vragen te maken? Nee, dus dat spreek je van tevoren spreek je dat af met je klas, dus bijvoorbeeld een uur. En uh, wat ik doe, is dat ik dan uh, ongeveer uh, na een half uur uh, vertel, je zit op halverwege de tijd, eigenlijk net als bij een fysieke toets. Oké, okay. dus er is niet een soort klokje in beeld of uh, zoiets? Nee, dat is er nog niet. Oké, okay. en uh, stel ik wil tussentijds mijn toets opslaan, kan dat ook? Uh, dat gaat eigenlijk uh, automatisch, dat zie je hier ook staan. Het antwoord is opgeslagen op de server. Dus terwijl je het intoets, uh, krijg je direct, uh, wordt het upgedate en wordt het uh, al opgeslagen. Oké, okay. oh, handig. Uh, en er is ook nog een modus dat je um, volledig scherm hebt. Hoe ziet dat er eigenlijk uit vanuit de student? Uh, bedoel je de, de modus waar de safe exam modus? Uh, ja, of de volledige scherm. Ik ben eigenlijk naar allebei wel benieuwd. Uh, de Safe Exam-modus, uh, dat is een, uh, een modus waarbij je dus een programma moet downloaden. Dus dan laat je de leerlingen laat je een programma downloaden, een browser. En dan gaan ze in die browser gaan ze de toets maken. En die browser die lokt als het ware eigenlijk het scherm van de student. Dus daardoor kan hij niet op een ander tabblad of uh, iets anders doen uh, dan, het, dan de toets zien. Uh, dat is iets uh, wat ik uh, nu niet uh, kan uitleggen, omdat het weer een aparte, uh, uh, ja, een aparte installatie weer helemaal is. Um, en het volledig schermmodus, uh, daar staat hij eigenlijk nu al op. Dus het is gewoon dat, hij nu, uh, ja, dat je hem zo ziet. Oké, okay. maar ik kan dus nu wel bijvoorbeeld nog een andere tabblad openen? Ja, precies. Dat kan wel. Maar ik ga zo meteen ook even laten zien uh, bij uh, het perspectief van de docent, uh, dat je daar dus dan wel een melding van krijgt. Laten we dat dan nu bijvoorbeeld maar even doen. We hebben een tabblad geopend en dan gaan we zo meteen even kijken hoe het eruit ziet bij de docent. Uh, want die krijgt daar wel een melding van. Maar als student krijg je dus niet een melding van je bent verkeerd bezig, je klikt op iets anders. Nee. Nee. Oké. Okay. Nou, Dips. dit was inderdaad even om, om, te, om jullie te laten zien van wat is er allemaal mogelijk. Ik heb bijna alle werkvormen gebruikt die, uh, die in LearnBeat staan. En waar jullie dus zelf ook uh, vragen mee uh, kunnen maken. Vanuit mijn eigen ervaring merkte ik namelijk, ik heb ook met een aantal andere docenten hebben we vragen gemaakt. Dat je toch wel heel snel maakt, gaat voor open vragen en voor meer keuzevragen. En vanuit de enquête die we met studenten hebben gehouden, bleek er wel uit dat ze wel wat meer afwisseling zouden willen. En nou, je hebt gezien hoeveel mogelijkheden er zijn. Maar um, ja, het zit toch een beetje ons, um, zit in onze aard om maar voor de, voor de dingen te gaan die we kennen. Uh, dus uh, vandaar dat ik jullie hier in ieder geval even in wil meenemen wat er allemaal mogelijk is. Nu heb ik hier een scherm openstaan en uh, hierin kun je dus zien tijdens de toets, dit heb ik ook open tijdens de toets, hoe ver een uh, student is geweest. Nou, uh, uh, Ronald heeft misschien wel kunnen zien, want hij was als eerste klaar, dat hier ook nog een percentage stonden bij uh, Kautar en bij Ar. Dan kun je precies zien hoe ver iemand is op de toets. Op het moment dat uh, drie kwartier bijvoorbeeld uh, spreek je af... Met de studenten, je hebt drie kwartier de tijd. Na drie kwartier zeg je nee, ga nu de toets innemen. Dan neem je voor iedereen neem je de toets in. Dan sluit je de toets. Dan zie je dat voor de eerste drie studenten, dat waren jullie dus, is de toets ingeleverd. Dan kan ik ook zeggen, een keer uh, wanneer je hem helemaal op nagekeken gekeken, kun je ook in deze, dit scherm, kun je ook aangeven. Van, ik ga de toets bespreken met mijn studenten. Dan zeg je voor iedereen is je nu zichtbaar. Nou, kun je met elkaar... 10 minuten de tijd gegeven, van, hè, bekijk je toets even, daarna gaan we, wie er nog vragen heeft, uh, gaan we nog vragen bespreken. Dat kun je dus hier uh, met toets inzien, die functie doen. Nou, normaal gesproken zou je hier, ja, reageert een beetje traag. Dat is dus uh, op deze eerste tabblad hier bij, uh, bij de voortgang dus. Dus de eerste tabblad kun je dus de toets starten, innemen. Uh, je kan ook zeggen, stel er is een student uh, die uh, spiekt, of je zegt, nou jij mag hem niet meer uh, verder maken. Dan kun je hem hier ook innemen, terwijl de anderen bezig zijn. Dus dat is het puntje zichtbaarheid. Uh, bij meldingen zie je dus of iemand het tabblad verlaat, of dat iemand dus iets kopieert of iets plakt. Maar je ziet hier bovenin ook nog safe exam browser staan en volledig scherm. Nou, Deze twee opties, dat zijn opties waardoor je het scherm zou kunnen bevriezen. Dus dat een student dus ook niet naar een ander tabblad zou kunnen gaan. Dat doe je met volledig scherm. Als je die aanzet, dan op het moment dat de toets dus start, kunnen ze geen, geen kant meer op op hun eigen computer. En op het moment dat ze hem inleveren, op dat moment, zien ze pas weer hier tabbladen staan. Uh, en de, de adresbalk hier. Nou, een andere mogelijkheid is dus nog, dit is dus dat volledig scherm. Als je zegt, van nee, dat is is toch niet genoeg. Dan kun je ook nog Safe exam browsen, dus die daar links van. Dat is een programmaatje dat je moet downloaden. Dus dat moeten studenten eerst op hun laptop hebben staan. Ik heb daar niet mee geoefend. Ge maar het schijnt zo te zijn uh, dat je dan nog, dat je helemaal niks meer kan. Dat het dus wel inderdaad echt je, scherm, je computer overneemt op die manier. Ja. Maar dit, ook, ook deze manier van toetsen uh, in de klas heeft alsnog heel veel voordelen. Het maken, het nakijken. Dus het is ook voor in de klas, is het, uh, als ze op hun eigen laptop zitten, is het een hele mooie manier om uh, toetsen af te nemen. Nou, dan wil ik jullie nog even meenemen naar uh, de puntentelling. En misschien heeft Jornie jullie dit ook al laten zien of uh, Ronald, heb je dit allemaal wel al eens gezien? Maar wat je zou kunnen doen, is dat je hier de punten zou kunnen aanpassen. Dus nu heb ik alle uh, vragen hebben één punt, maar je zou ook kunnen achteraf kunnen zeggen van nou, dit was wel een hele moeilijke vraag... Wij maken hier drie, precies. Oh. Um, als het op het moment dat het is aangepast, gaat het hier ook automatisch worden aangepast. En hier kun je inderdaad de censuur doen. Dus een aantal punten voor een vijf en half zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen. Nou, doe dan maar zes. Nou, dan wordt het hier ook automatisch aangepast. Um, bij voortgang in cijfers kan je zien wat je nog na moet kijken. Nou, hoe zie je dat nu? Um, het groene en het rode, dat is al nagekeken door de computer, door Lumbeat. Maar het grijze, dat zijn de vragen die je nog zelf moet nakijken als uh, docent. Um, dat kun je per vraag doen en dat kun je per student doen. Nou, ik ben zo'n docent die heel graag al per vraag nakijkt. Het gaat lekker snel. Ja. Um, hoe doe je dat dan? Je gaat naar een... Vraag toe. Uh, ik zit hier even verkeerd. Je gaat naar de toets toe. Je gaat naar de vraag toe en dan zeg je hier: Antwoorden van leerlingen. Nou, ik ben wel benieuwd wie van jullie heeft al ervaren, uh, ervaren met het toetsen in LearnBeat. Nou, uh, Kouter heeft gezegd: Nee, ik heb er nog geen ervaring mee. Nou, dan heeft de computer heeft hier gezegd: 0 punten. He, nee, hoezo nul punten? Je 0 punten? Dan krijg ze gewoon 0,5 punten voor. Dus het is niet zo dat de de computer kijkt het na, maar jij als docent hebt daar altijd nog het laatste, zou het altijd nog kunnen aanpassen. Het laatste woord heb je daar dus nog in. Oké, okay, dan ga ik jullie nu laten zien hoe het eruit ziet vanuit het docentenperspectief. Je logt dus in op je eigen LearnBeat account, of kom je op je eigen account. Nou, Ik ga hem nu even laten zien in de toets die, we ook, die ik ook voor jullie voor vandaag heb gemaakt. Dit zijn de twee toetsen die ik voor jullie voor vandaag heb gemaakt. En als we een eigen toets gaan maken, een nieuwe toets gaan maken, dan uh, doen we dat door lesmateriaal te gaan toevoegen. En dan vraagt hij hier uh, welke type activiteit wil je toevoegen. Nou, we gaan een uh, toets maken. Je hebt ook nog een optie om een toets met versies te maken. Um, dan maakt LearnBeat eigenlijk zelf verschillende versies. Dus je zet er een x aantal vragen in. En dan zorgt LearnBeat ervoor dat die vragen gaan worden gehusseld, zodat je een uh, versie A, B en C bijvoorbeeld hebt. Uh, maar voor deze, voor vandaag laat ik alleen even de optie zien van de, gewoon een toets, dus zonder de versies. Um, ik noem hem even test. We gaan hem openen. Hier kun je een uh, introductiebericht doen. Uh, beste student, uh, dit is de oefentoets voor het vak ontwikkelings. Dit is dus een bericht wat ze krijgen wanneer de toets start direct. Nou, dus ik klik hier op uh, voeg opgave toe. Hier kun je nog een keer een introductietekst doen. En hier krijg je dus uh, de opties van welke werkvorm, dus welke manier van toetsvragen wil je doen. Dus eigenlijk alle toetsvragen die je net hebt gezien vanuit de docentenkant, vanuit de studentenkant, uh, die zie je dus hier staan. Dit is bijvoorbeeld uh, de, de, gewoon de open vraag. Dit zijn de meerkeuzevragen, de woordselectie, um, tekstselectie. En als je nou afvraagt van, goh, oh, wat was dat ook alweer, woordselectie, klik je hier op het oogje. En dan zie je hier een voorbeeld. Ah, dat was die dus. Nou, laten we um, even een simpele meerkeuzevraag doen. We vragen... Um, wat... Doe je hier de antwoorden, mogelijkheden. Nou, A, B, C. En geef je hier aan door op het lampje te klikken wat het goede antwoord is. B. Je kunt eventueel hier dus ook nog uitleg bij neerzetten waarom het B, A of C is. kunt de student die dan uh, altijd te zien? Dus ongeacht welk antwoord hij geeft, krijgt hij de uitleg erbij? Nee, die krijgt hij bij de toets um, krijgt hij er niet bij. Wel wanneer de toets is ingeleverd en wanneer je bijvoorbeeld de toets gaat bespreken, dan kun je wel aangeven van ik wil nu dat de uitleggen bij de antwoorden dat die zichtbaar worden wanneer alles is ingeleverd en wanneer ze een cijfer al terug hebben gekeken, uh, gekregen. Oké. Okay. Ja. Um, hier kun je ook nog uh, puntenaantal wijzigen. Deeltelijk goede antwoorden toestaan. Nou, dan heb je je eerste vraag. Um, ja, en hier kun je dus eigenlijk al die verschillende soorten werkvormen die je dus al hebt gezien, die kun je hier uh, kiezen en dus daar allemaal vragen mee gaan maken. Dit was bijvoorbeeld die hotspot: je dingen sleept. Nou, zo kun je eigenlijk zelf een beetje gaan experimenteren, um, een beetje proberen wat past uh, en wat, uh, wat je ook leuk vindt. Um, ik wil als tip ook meegeven dat, uh, dat je niet te veel verschillende soorten vragen, dus hou het een beetje beperkt. Uh, zoals ik bijvoorbeeld net die toets heb gedaan met allemaal verschillende, uh, echt negen verschillende soorten werkvormen, dat is misschien wel heel uh, druk. Um, dus beperken tot een, een stuk of vijf of zo, vijf verschillende. Omdat het anders wel, uh, ja, wel elke keer ook uh, zoeken is van hoe, uh, wat wordt er precies van mij verwacht bij deze vraag. Uh, ja, en als je dan dus uh, alle vragen hebt gemaakt. Dus hier kun je nog een keer een opgave doen, nog een keer een opgave. Klik je hier op alle opgaven, dan zie je een overzicht van alle opgaven die je hebt. Stel, je denkt dan, hé. Hey, Eigenlijk deze, is dat geen 2, maar is dat eerder een 1. Dan klik je, kun je ook nog hier klikken en klik je die gewoon naar 1. En dan verandert hij hem automatisch naar 1 en naar 2. En wat moet ik nu doen als ik zeg, oké, okay, mijn toets is af en uh, hij kan uitgedeeld worden of opengezet worden voor de student? Oké, okay, dat laat ik even zien bij de toets dan uh, die al klaar is. Uh, deze bijvoorbeeld. Dit is dus die toets uh, die al klaar is. Dan heb je, uh, je hebt hem dan al staan dus in de klas waar je ook de toets aan gaat geven. Dus die, de, deze, die toets die staat al geüpload in de bibliotheek en die staat al in de klas ook waar je de toets aan gaat geven. Dus de klas is in dit geval de workshop digitaal toetsen. Daar heb ik die toets dus nu al ingezet. Dus dan zie je hier dus al die studenten staan die ook in diezelfde klas zitten. En um, dan klik je dus op, het, op voortgang, dan klik je bij, bij zichtbaarheid en dan klik je op start. Dan kun je nog zeggen van uh, voor welke studenten wordt hij wel gestart en voor welke studenten niet. Klik je op toets starten, dan gaat die, uh, wordt hij gestart. En als je zegt van hij uh, wordt ingenomen, klik je dus op neem in. Je kan ook halverwege de toets zeggen van uh, ik neem van nu van uh, student nummer 7, neem ik hem nu in want hij heeft uh, gespiekt Of uh, een andere reden waarom die moet worden ingenomen, kun je dat dus ook alleen voor die student innemen. Uh, nou goed, leuk uh, dat je hebt gekeken en ik hoop dat je heel veel uh, gaat hebben aan deze tutorial waarin uit wordt gelegd hoe je dus in uh, LearnBeat digitaal kan toetsen en uh, heel veel succes.